Jij wil mijn leven regisseren. Altijd maar die verstikkende drang om mij te ontcijferen. Is naar jezelf kijken dan onmogelijk gecompliceerd? Die blinde zekerheid dat jij alles kan veranderen. Niet de hele wereld draait om jou. En ook niet om mij. Begrijp nou eens dat ik niet zie wie jij ziet. Jij staat naar mijn gezicht in de reflectie van instrumenten. Ik moet mezelf in spiegels zien. Je ziet mijn rug als ik groepen leid, niet de angst in mijn ogen. Een groot licht maakt een grote schaduw, niet een groot mens. Ik ben niet wat ik doe en ik wil niet wie ik ben. Gelukkig zijn is niet een talent dat ik bezit. Wat heb ik dan in godsnaam aan de rest? Is het te laat om te praten of te laat om te luisteren? Kijk me aan. Je kan me niet meer uit het water vissen. Ik ben zelf kopje onder gegaan. Ik wil nooit meer vliegen. Mijn hoogtevrees heeft de jouwe overtroffen. Je hoeft niet voor me door het vuur te lopen. Alle bruggen heb ik zelf verbrand. Ik stap de bok af en wil aarde voelen, Voor voorgoed het licht uit. Het is niet dat ik jou achterlaat. Het is dat ik alles achterlaat. Hé, hey, laat mijn hand los. Je loopt sneller in je eentje, zonder mij. Natuurlijk hebben we het goed gehad. Maar goed is simpelweg niet altijd goed genoeg. Je kan niet terug naar wat niet meer bestaat. Nee. Vooruitdenken is al een tijd zinloos. Mijn besluit staat vast. Ik heb hier de eindregie. Na alle eindeloze onzin aanhoren, verlang ik naar het geluid van stilte. Dat zal mooier klinken dan welk orkest dan ook. Het is grappig hoe alles loslaten hetzelfde voelt als alles omhelzen. Misschien zal vertrekken voelen als thuiskomen. Het spijt me. We hebben samen erg veel gereisd en gevoeld. Maar deze reis is voor mij alleen.